Retinol Youth Renal Eye Serum is een krachtig serum dat lijntjes en krijtpootjes minimaliseert. Uh, ondertussen dringt het uh, voedingsrijke marinekel de huid binnen om de huid te liften en te verstevigen en zichtbaar donkere kringen te verlichten. Uh, de krachtige werking heeft hij door de drie soorten retinol wat het product bevat. Uh, dit zijn de Fast Acting Retinol, Time Release Retinol en de Retinol booster.